Sportief, zijn we bezig met onze. Het is alweer vijf jaar geleden dat wij van vier losse merken, plus de overname van Quarto, zijn overgegaan naar ons prachtige brand 12. Vijf jaar waarin veel is gebeurd en waarin we enorm zijn gegroeid. Met ons team van meer dan 165 Twelvers staan wij iedere dag vol dedication en energie klaar voor jou. Niet alleen de organisatie kent een enorme groei, maar ook het aantal locaties die wij ondersteunen is in vijf jaar tijd flink toegenomen. We kunnen met trots zeggen dat we ondertussen meer dan 10.000 locaties mogen ontzorgen. Van de leukste sportclubs tot de mooiste cateringlocaties en van de grootste events tot de vetste stadions. Wij zijn er te vinden. Hoe vet is dat? Iedere locatie is uniek en daar sluiten onze oplossingen perfect op aan. Al vijf jaar is 12 jouw twaalfde man, zodat jij kan shinen voor je gasten en jij je echt kunt focussen op je successen. Wij zijn klaar voor de volgende vijf jaar. Count on us!